Bienvenue à Dilbeek, aux portes du Payottenland dans la périphérie verte de Bruxelles. C'est ici que l'entreprise familiale Dillpac produit pour Deleuze depuis plus de 50 ans des légumes et herbes fraîches. Nous les avons rencontrés pour qu'ils vous parlent du plus croquant et craquant de leurs légumes, le radis. Nous travaillons avec les liaises, depuis 1958. In de schaduw van Brussel zijn wij zo een van de enigen die nog overblijven met de radijzenteelt. Onze overgrootouders zijn ermee begonnen en met paard en kar gingen die naar de vroegmarkt om hun groentjes te verkopen. Zo zijn die beginnen te leveren aan de lijzen. En samen met mijn neef, mijn zus en onze ouders zijn we dit nog steeds aan het verder zetten. Als kinderen zijn wij hier opgegroeid door onze grootouders. Wij mochten hier rapotten in de serres. Wij leefden eigenlijk tussen de, de radijzen. We speelden, we zaten op onze knietjes. We maakten samen plezier. Dus vandaar denk ik dat we wilde de microben te pakken gekregen hebben. Les radis Rouges en à Pointe Blanche de Deleuze sont entre de bonnes mains depuis des générations. Ils font partie de la famille du chou et présentent certaines propriétés surprenantes. Radijsjens zijn gewoon heel gezond, boordevol vitamine C, veel antioxidanten. De smaak wordt bepaald door een goede bodem. Een bodem die in echt in condities is. En dan natuurlijk ook de kracht van de zon, zodat je de peperachtige, pikante smaak in de radijzen kan proeven. Radijs heeft in het begin echt water nodig. En nadien moet dat gecontroleerd gegeven worden, zodat je niet te veel kruid krijgt en dat je wel mooie rode knolletjes krijgt. De radijs die in de winkel ligt, is eigenlijk vers, Want als de radijs geoogst wordt hier bij ons, dan voeren we die naar onze productieplaats, waar die wordt ingepakt. En dan zit die vanavond op de camion en morgenochtend ligt die in de winkel. En we vinden het ook belangrijk dat al onze verpakkingen 100% recycleerbaar zijn. La fraîcheur des radis est doublement garantie. Dilpac travaille avec différents cultivateurs en Brabant-Flamand et le centre de distribution de Deleuze n'est pas loin non plus. Vous avez dit circuit court? Radis sur le gâteau, Dilpac ne cesse d'innover en matière de durabilité. Wat betreft het telen, proberen we zo ecologisch mogelijk ons steentje bij te dragen. Bijvoorbeeld bij het gebruik van organische stoffen CO2-neutraal. Het regenwater vangen we op in, uh, in silo's en nadien gebruiken we dat om de planten te besproeien. We werken ook met een klimaatcomputer. Die is gekoppeld aan een weerstation buiten op de Serres. En die bezorgt ons dus gegevens zodat we kunnen inspelen op de klimatologische omstandigheden. We hebben ook een schermdoek en zo kunnen we eigenlijk zelf de temperatuur in de Serres manipuleren. Veel mensen gooien eigenlijk het kruid van de Radijzen weg, maar je kan daar echt een lekker soep van maken, en een boterhammetje met platte kaas, veel peper en zout. En dan een glas gueuze, bier van de streek. Dat is echt zo een topper. Les radis sont un pur régal si vous aimez les légumes sains et relevés. A croquer nature, ou pour donner du caractère à un plat 100% frais, 100% goût en 100% belge. Surfez sur delaise.be voor plus d'infos.